Hey, enge man hè? Ah. Ja, ik, ik vind het wel heel erg vet hoor. Echt heel vet. Ik doe het hem niet na. Ik ook niet. Dus <laughs> vragen of we daarna kunnen doen. Ik vond het uh, inspirerend, maar wel eng. Wat vond je van de show? Ja, wel heftig. Ja? Ja Ik zag allemaal uh, mensen in de EHBO pakken en dacht van, hé, hey, wat is het? Ja, oh, je bent ook geraakt. Ik ben ook geraakt inderdaad. Ik heb een uh, rap met mijn kat thuis, dus... Uh... Yeah. Goedenavond. Hallo. Hebben we er wat bij als jij verklinkt? Uh, Ik zou het niet weten. Gewoon een eng figuur? Ja, toch? En uh, bent u hier voor uh, diepkuts of echt voor het Halloween? Nee, diepkuts. cuts. Deep cuts. Uh, toch wel? Ja, zeker. zeker. En uh, wat vond u van de show Naat? Die suspension show? Yeah. Ja, dat was grappig toch? We hebben gehoord dat er nog meer enge dingen gaan gebeuren vanavond. Dus, uh... Ik kan niet wachten. Ja, dat lijkt me wel spannend hè? Ja, toch? Ja, dat is goed. We hebben er zin in. Dus, uh... Dat is mooi, wij ook. U bent de vuurspuwer. Ik, ben Ik heb net buiten voor iedereen staan vuurspuwen. Komt eens dus even lekker warm worden. Nog eentje. Walhalla, jij moet gewoon blijven. Heel simpel, gewoon blijven Walhalla. Dat klopt, dat vinden wij ook. Dank je wel. Graag gedaan. Hetzelfde. En Halloween, uh, doet dat nog speciaal iets voor jou? Dat is wel leuk, dan kan je weer lekker een keer verkleden en anders doen. Ja, dat is waar. Carnaval vind ik dan ook zo passé, zeg maar. Ja, dat is wel leuker dan Carnaval, ik heb tenminste dat je losgaat. Dus ja, dat is helemaal waar. En uh, wat is jouw favoriete horrorfilm? Dat is een hele goede. Ik denk Texas Chase allemaal zaken heel cliché, maar het is leuk om dat verhaal van Ed Gein te zien, hoe dat allemaal is ontstaan en wat ze er zelf van hebben gemaakt. De fictie erbij. Oké, okay, nice, hou ik ook van. Nice. Fijne avond. Ja, ook zo. Daniel van Bahalla. Ik ben ook Daniel van Bahalla. En hij is ook Daniel van Bahalla. Zo. En uh, waarom zijn jullie niet verkleed? Wij zijn verkleed. Als wat? Straatbazen. Walking dead, ata baasketens van de straat. Maar dan nou vind ik je eigenlijk nog niet overtuigend genoeg overkomen. Kan je in een of andere... Als van... ik mijn onderbroek doe, en... uitdoe, dan schrik je je kapot. Doe eens een moe. Dus wie ben je verkleed vanavond? Ik ben verkleed als Matricia Adams. En waarom? Uh, omdat ik haar heel cool vind. Ja, ze is heel erg cool, maar. Uh, is dat ook je favoriete horrorfilm? of? Uh... Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk wilde ik gewoon iets bedenken wat mooi was en wat paste bij zwart en stel haar. En toen, uh, toen kwam ik op Matricia Adams. Vrouwelijk, sexy en eng. Ja. Helemaal mooi. En als wat bent u verkleed, mevrouw? Oh, ik ben door mijn kat gekrapt, maar dat is niks speciaals. Oh, oké. Okay. Nou, je ziet er wel heel eng uit. Dankjewel. Als nou, wat ben jij verkleed? Hey. Als uh, iemand zonder outfit, soort van vampierachtig of zo, ik weet het ook niet. Uh, en op welk feestje ben je nou beland? Welk beland? Ja. Op welk feestje ben ik beland? Op welk feestje ben beland? Op welk feestje ben je nou beland? Waar ben je beland nou? Ik heb geen... Is het al zo laat? Oh ja, echt waar. Jullie zijn al zombie Piet, dat jullie al hier uh, in Nederland aanwezig kunnen zijn. Ja, Piet is een beetje aan het uitsterven. Dus uh, ja. Heb jij wel eens gehoord van de zak van Sinterklaas? Uh, wel gehoord, maar gelukkig nog nooit gezien. zou ik zo houden. Studio Lovable. Waarom bent u niet verkleed vanavond? Ja, ik moest heel ver in het Rijn. En dat is een hele slechte reden, maar ik moest ook nog eerst werken. Ik had gewoon geen tijd. Anders moest ik met eentje reizen en nu kom ik ook met de rest mee. Maar ik geloof dat je hier kan laten smieken, toch? Ik heb eigenlijk geen idee waar zou dat kunnen. Want niet, wat is daar? We hebben het nog niet onderzocht. Niet? Nee, nog niet. Wat zien jullie er mooi uit vanavond? Dankjewel. En wat als wat ben je eigenlijk verkleed? Wat, wat heeft het een naam? Ja, Venetiaans, hoor. Venetiaans. Ja, dat wist ik niet. Ga ja, deze. Is dat je echte haar? Nee, dat is niet mijn eigen haar ja. ja, Dat was een domme vraag, hè. Dat was een domme vraag. Het had gekund. Het had gekund. Nee. Maar jij moet genoeg niet. Jij mag genoeg is dat niet mijn echte haar, nee. Zou je het graag willen, felgeel? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Gewoon iets om af te wisselen. Extreem. Extreem. wel op. Moet zelf. Moet zelf zeggen. Ja. Bij DeepCut. altijd. Moet je echt extreem daar? Altijd. <laughs> ik zie jou en uh, ja, ik voel me gelijk weer heerlijk. Ja, het is Halloween. Vijf jaar. Fucking. Uh, gewoon walhangen. En april gaat het dicht. Dus we moeten nu gewoon een flake feestje bouwen. En zo te zien, het gaat helemaal los. We gaan gewoon genieten. En dat doen we nu vanavond, hier in Walhalla, met Patrick, onze man. Het leven is poëtisch. Het leven is poëtisch, u hoort het hier in de Valhalla als eerste. Diepkuts, feestje met Diepkang. Ik ben jullie allergrootste nachtmerrie, ik weet niet of je draait. Het... I am your worst nightmare! I am your worst nightmare! nightmare. Job Joy. Oh, it's Justin Bieber, oh no! Joy. Beware. Be hey, aware! Hey, maar als je dan, als je dan hier met een piemeltje, als je dan net zo, net zo alleen maar in een kopje bent, ben je dan een Justin Bieber? Nee, ik heb alleen een kutmasker. Ik ben verder helemaal Chopjoy. Chopjoy, mensen, Chopjoy. Held in de Valhalla. Rustig aan. Waarom ben je held? Ik ben een stuntstepper. Hij ziet ze vliegen. Nee, hij heeft hem ooit zien vliegen? Sowieso. Kom hem zien vliegen dan. In Valhalla. Check hey! it out. Hoi. Wat zijn er voor lenzen? Kattenlenzen. Kattenlenzen? Maar ze horen licht te geven, maar dat doen ze niet. Ze horen licht te geven zelfs? Yep. Blijf maar met tieten af. Nou... Is dat jouw toko? Ja, onze eigen toko. Oh. Zo, wie hier. Doe even een groetje naar de mensen thuis. Groetjes aan iedereen, alle mensen thuis. Oké, okay, je moeder. Je moeder. Yeah. Dominee Rodney King. Veel te veel jongeren zijn er die gewoon niet genoeg nadenken. Hé hey, heren, heren. Waar halen jullie de energie vandaan? Ho! Huh? Waar halen jullie de energie vandaan? thuis meegenomen. Wat een feest. Van Het is al. Van ja. uit de zaal. De en, en. Hoe straks zien jullie dansmoves er nou uit? Huh? Hoe straks zien jullie dansmoves er nou uit? Nou, heel sterk, moet je zomaar opletten. Laat je zien dan. Oh ja, kijk, kijk het disco zijn dan. Kijk het disco zijn. Woehoe. Oh ja, zwaar vet, zwaar vet. Toppie! Uh, mijn aandeel is vooral gewoon hoop energie, hoop gezelligheid. En natuurlijk de slang. De slang. Oh kijk, hem eens handgebaren hebben. Dan heb je een excuus om je om te kleden, aan te kleden, als je favoriete superheld en je doet het niet. Waarom doe je het niet? Uh, ik was oorspronkelijk was van plan om als banaan te gaan. Of met mijn eigen gemaakte kilt. Maar uit vorig jaar ervaring is een kilt niet heel erg fijn. Omdat het helemaal gaat slijten. En een bananenpak was zo yeah, niet origineel. Dus ik dacht, ik trek gewoon mijn Kevlarbroek aan. En als er nou iets gebeurt, kan ik gewoon mijn benen afdrukken. Ja, nice. Ga met je banaan. Wat? Bedankt. Uh, sexy! Oh, ik vind het zo'n leuke avond. Deze Deep Kuts heeft echt diepe sneeën achtergelaten op mijn Netflix. Ik ga zo lekker. Fucking blij. Ik ben in mijn Sas. Je ziet het aan mij. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Walla Sands, ski centrum in Nijmegen. Deze Iedereen die het mogelijk heeft gemaakt. Vanavond, laatste keer, vijf jaar. Ja, je weet het. Kijk daar. Kijk om je heen. Iedereen heeft plezier. deze hier. Bala for life, man. Walla for life. Peace out.